Ik ben Thion Maas, ik werk bij het Raad nou aan uh, een onderzoek naar Living Labs. Het idee van Living Labs is dat omdat je experimenteert in een levens- omgeving, dat de oplossing uh, waar je mee komt ook beter aansluit bij, die, uh, bij de realiteit. En het idee is dat steden zowel uh, te maken krijgen met heel veel uh, problemen, zoals klimaatverandering, uh, maar ook de bron zijn van die problemen. Maar ook een oplossing kunnen bieden voor heel veel van deze problemen. Dus is bijvoorbeeld in Amsterdam bij het Hammel een project waarbij er uh, ja, geprobeerd wordt om handen en voeten te geven aan het abstracte idee van de circulaire economie. Dus bijvoorbeeld zijn er een aantal woningen die straks met elkaar een uh, slim net hebben, waarbij ze uh, vraag en aanbod van energie met elkaar afstemmen. Als je bijvoorbeeld heel veel zon hebt en je wil een wasje draaien, dat jouw wasmachine dan weet dat er heel veel energie is en zichzelf aanzet. Terwijl je misschien nog even wacht als het toevallig net bevolkt is. We zijn nu bezig om beter te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt in deze initiatieven. Uh, hoe daarin onderzoek wordt gedaan, hoe erin wordt geleerd en hoe mensen die lessen ook weer uh, verder proberen te verspreiden. Um, en ook een vraag is: uh, ja, wiens problemen worden opgelost? Zijn dit, uh, is het een vorm van city marketing of iets waarbij een uh, bedrijf een mooi product kan maken? Of uh, wordt er ook echt aan de maatschappelijke problemen uh, gewerkt? En wat zij daar als overheid aan beleid op moeten of kunnen maken?